We gaan nu naar het eiland, want op het eilandje zitten ganzen te broeden. En we kunnen daar alleen maar komen met een bootje. Het waterpak zou kunnen, maar dan uh, <laughs> gaan we kopje onder. Hier zitten we broednest van een boedegans. Daar zitten we broednest van een nelgans. Eieren zijn net gelegd, gansen zijn net aan het broeden. Dan gaan we dus de eieren gaan we merken. We laten vijf eieren per nest liggen. Die merken we. We laten één ei per nest in dit geval uitkomen. Zetten we dus de datum op het ei. En we zetten dus een kruis op het ei en dan weten we dus dat we die eieren gaan dompelen. En het vijfde ei, wat dus uit gaat komen, daar maken we dus een rondje op. Dus dan weten we dus, soms doen we nog eventjes zo, hopla, een beetje haartjes. En dan zetten we ook hier de datum op. Deze eieren die liggen nu in de maischimolie. Maischimolie is een ecologisch product. Dat smeert de uh, porie van het ei dicht. Daardoor kan er geen zuurstof bij het ei komen. En wat belangrijk is, is dat je dat doet zodra het gansje gaat broeden. Dus niet wachten. Op het moment dat je wacht zit er dus een embryo in het ei. En ben je dus gewoon kuikens aan doden. En dat willen we dus absoluut niet. En dit eitje gaat dan uitkomen. Die kan er gewoon weer tussen. Mama komt straks hier weer terug. En dit voorkomt een hele, hele hoop... Dierenleed. Want in Nederland worden helaas nog steeds op jaarbasis duizenden, duizenden ganzen vergast. Wat we dus doen is op deze manier laten we één of twee kuikens per nest, afhankelijk van de grootte van de groep, uitkomen, dat de moeder gewoon moeder is. Hé, hey, die gantjes. Hé, hey, mooie mannen en vrouwen. Hallo. Mooi die vlek boven het hoofd, hebben dat vrouwtje. Zie je dat? Heel leuk gantje. Heel gezellig. Ja, ik wil eerst de ganzen even tellen. We zitten hier nu 17 op dit moment op deze locatie. Stel dat die volgend jaar 47 zitten, dan is er overlast en dan moeten ze worden weggevangen. En juist dat willen we nou voorkomen. Welkom op onze prachtig terrein van Stichting Akka's Ganzenparadijs. Veel ganzen komen echt binnen, gewoon met hun eigen verhaal. Omdat ze, of bijvoorbeeld, uh, heel slecht werden gehouden bij mensen, aangereden zijn, omdat ze ergens gered zijn. Nee. Uh, dus en op het moment dat ze binnenkomen, krijgen ze meteen een naam. Wil hey, je eerst dan een beetje eten? Hey? kom maar, kom maar kijken. Kom maar kijken. Ga je mee? Kom maar, allemaal mee. Allemaal mee. Net als wij mensen, zeg maar, zijn deze dieren, zijn voor, deze dieren zijn voor ons geen nummers. Wat? Je praat met de ganzen en de dieren. Ja. Maar. Uh... Wat zeggen ze terug? Nou, als we dat eens zouden weten, hè? dit zijn natuurlijk geen wilde, wilde dieren, dat werkt anders. Hè? Stel dat we met de dierenambulance een gewond reetje ophalen, daar praat je dus absoluut niet tegen. Maar dit zijn dieren die hier wonen en daar maken we contact mee, dus ja, daar praat je mee. De vraag is, wat zeggen ze terug? Ik heb geen idee, ik wou dat ik het kon verstaan. Als wij de dieren zouden verstaan... En we zouden hun behoeftes begrijpen, dan zouden we anders met dieren omgaan. Kijk eens naar de bio-industrie, kijk eens naar de vleesindustrie, kijk eens naar hoe wij met dieren in het algemeen omgaan. Dan zouden wij op een hele andere manier dieren verstaan en dieren begrijpen. En proberen te voorzien in hun behoeftes, in datgene wat ze echt nodig hebben. Je hebt natuurlijk een hele hoop ganzen gehad die regionale bekendheden geworden zijn omdat ze ergens. Overlast veroorzaakte in horen op de dijk. Uh, in Rotterdam de Terrogans en Gans Niels. Ja, Gans Niels zit hier. Die loopt hier, dat is de grote witte gans die we daar zien lopen. En zat dus in Maasbree, dat is in Limburg. Zat hij in zijn eentje bij een rotonde tegen een lantaarnpaal te praten, want zijn partner was overleden. En de lantaarnpaal was zijn partner daar geworden? Daar zag hij zichzelf in. Oh, en dat is zo vielig. sneu. Kijkend naar dierenwelzijn. Wil je niet dat een gans alleen zit? Gans Niels maakt het ontzettend goed, want hij heeft een hele leuke groep, een hele leuke familie om hem heen. Verliefd geworden op een man, dus ook dat, hè, Dus dat kan hier ook gewoon. En hij loopt nu met een prachtige knobbelgans, die heel sierlijk loopt zoals je kijkt. hè? heel sierlijk zijn nek zo naar beneden. Die maakt hem echt eh, het hof. Hallo. Is dit nou dezelfde trizin? Jawel, dit is exact dezelfde trizin. Alleen dan in uniform, want we gaan nu een rit maken op de dierambulance. En je bent niet alleen chauffeur, je bent ook nog eens leidinggevende van een heleboel mensen. Uh, jawel, ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijke van de groep mensen. En uh, ik moet zeggen, ik chauffeur niet zo heel veel, uh, alleen bij extreme spoedgevallen. Uh, maar ik ben wel vrijwillig directeur van de hele organisatie. Jij zegt, ik moet naar de extreme gevallen, daar gaan we nu niet heen, want dat kan gewoon niet. Maar waar moet ik dan aan denken? Nou ja, in beslagnames, uh, grootschalige incidenten, uh, zoals bijvoorbeeld een grote brand of een ernstig ongeval op een snelweg. Uh, of anderzijds incidenten waarbij een grotere inzet gepleegd moet worden dan alleen maar de inzet van één dierenambulance. En soms zul je dus dieren uit hun lijden moeten verlossen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Strookt dat dan? Kan dat in je hoofd? Op het moment dat je een dier binnenkrijgt en het dier leidt, dan zou je kunnen zeggen in de wet van karma, we laten het dier dan gaan, want dit is het karma van het dier. en We proberen het leed zo min mogelijk te maken, dus we proberen het zoveel mogelijk te verzachten. En als dat uiteindelijk inhoudt dat mijn karma daarmee wordt geschaad, dan is dat zo.